Hi allemaal, het is vandaag zaterdag 26 augustus. En ik ben op dit moment nog thuis in Utrecht. Straks komt de Uber mij thuis ophalen. Larissa zal er al in zitten. En dan gaan we richting Den Haag voor iets heel erg speciaals voor deze summer goals. Wat dat is, ga ik nog niet verklappen. Maar Larissa en ik hebben het allebei nog nooit gedaan. willen we al heel lang. Stond echt heel lang op de bucketlist. En het lijkt dus gewoon heel erg gaaf. En we zullen een heel mooi uitzicht hebben over Nederland. Nou, ik ga hem even verder klaarmaken. Dan wacht ik even op de Uber die me komt ophalen. En dan uh, vertellen we het je zo. Hallo iedereen. Nou ja, misschien hoort het een beetje aan de achtergrond. Maar we zijn op een hele andere plek. We zijn net ergens voor Den Haag. Nou, voor als je het net niet helemaal goed kon verstaan, we gaan dus zo meteen in een helikopter vliegen. Helemaal naar Mysteryland. Dat is een actie van Uber dat ze elk jaar doen: dat je gewoon helemaal naar Mysteryland wordt gevlogen. Wat gewoon super vet is. Heel bedoel, vet. Dat doen van die grote dj artiesten ook. Dus eigenlijk is het vandaag gewoon net alsof we helemaal van plek naar plek worden uh, gebracht. Omdat we anders te laat komen voor onze show. Dat zou Echt super cool. Dat wilden we al zo lang een keertje doen. Dus ik ja. uh, ben echt super. excited klein beetje kriebels zelfs. Beetje ja, ik moet ofzo. zeggen dat ik opstond met kriebels. Ik ja, heb echt gesteld van waarom. Ik weet ook niet waarom. Maar is het niet is niet per se wel, heel yes. eng of zo, maar wel gewoon excitement, denk ik. Ja, het is wel echt spannend. We gaan natuurlijk super hoog, super hard. En dit is echt iets wat we nog nooit in zo'n trant hebben kunnen doen. Dus. Ik ben heel, heel, heel erg nieuwsgierig en ik heb er heel veel zin in. Oké, okay, we hebben net even de instructies gekregen over hoe we gaan instappen en uitstappen. En uh, één van ons mag voorin zitten. We hebben net heel even steenpapier schaar gedaan. Larissa heeft gewonnen en we zijn er heel erg blij mee, want we kunnen hele mooie beelden voor jullie schieten. En we zijn gewoon super excited. We zagen hem net al vertrekken en dat ging echt knetterhard. Ja. Dus het is echt, uh, volgens mij wordt het echt gewoon alsof we in een soort raket zitten. Ja, ik nee, ben nee, echt nee, super nee? benieuwd. We mogen volgens mij ook even van iets dichterbij bekijken. Oeh, ik stap vol in de modder. Dus we even checken. <laughs> yes. Dit is de helikopter. Oh, het zonnetje begint te schijnen. Hey. Het is een prachtige dag mm. om in de helikopter te gaan. Nou, ik zit helemaal ingegordeld. We nou worden allemaal eventjes erin gezet. Ik hoor bijna niks meer Aan de buitenkant, maar maar ik kan ook zo meteen lekker praten. Zullen jullie ook de eerste keer? De tweede dag. Oh, kom. Ja, ik ja, sta, ja, sta ja. toch? Ja, ik ja. sta ver. ik <laughs> Zit je goed? Ja, ja. Jongens, het was zo ontzettend vet, heel gaaf was dat, jeetje, het was heel gek eigenlijk dat je in zo'n klein dingetje rondvliegt, overal glas, ja, en, je en was... dan zoveel zien, Eigenlijk heel snel, maar het was ook heel vies van tegelijk, ja. zeg maar kon je niet? Ik vroeg van hoe hard gaan we? Van ruim 200, 200 kilometer, kilometer. per uur. uur, maar dat merkte je echt helemaal niet. En Het was ook echt niet eng. Is dat zo gaaf. Yeah! Oké, okay, dit vind ik een beetje spannend worden. Blijf nou, rustig staan. Ja, super vet. de oh. doggy? Je iets horen of nou ja zien. We zijn momenteel op de parkeerplaats bij Mysteryland aangekomen en daar ik denk dat we gewoon een helikoptervlucht Heel goed kunnen afvinken van onze bucketlist. Het was echt super vet om te doen. En wat trouwens ook grappig is, is dat we eigenlijk pas gisteren een uitnodiging kregen om deze helikoptervlucht te doen. Het was eigenlijk heel spontaan en het dus ja. totaal niet gepland om het in deze Summer Goals te gaan toevoegen. Maar we vonden het wel heel erg bij pas. Dus vandaar dat we hem toch even in deze serie hebben gegooid. En um, dit is trouwens ook de laatste Summer Goals uit deze serie. En um, er moet gewoon gevierd worden. Hey oh my god, wat gaat. <laughs> het lukte me niet. Het is dat ik mijn zonnebelopen had, maar ik had er. Het... Yeah! Holy shit, ik heb een. Yeah! een hele piep in mijn oor. Oh my god. Ik had deze tijd niet zien aankomen. Hoe dan ook, dit is dus de laatste Summer Goals van deze serie. Het is namelijk eind augustus. En Larissa die gaat straks op vakantie. Jullie kijken het in september. Maar voor ons is het eind augustus. Dus we kunnen hierna eventjes niks meer opnemen. En dan is het alweer het einde van de zomervakantie. Ja, zeker. Het is een heel mooi einde. We hebben echt vette dingen gedaan de afgelopen tijd. We zijn begonnen met een flash-tatoeage van Larissa, die ze al heel erg graag en heel lang wilde laten zetten. Daarna hebben we zwart ijs gehaald. Het had helaas niet het zwarte hornje, maar het was wel heel erg lekker. Mm -hmm. Maar daarna hebben we dat gefixt en hebben echt zwarte ijs met het zwarte hoortje kunnen proeven in scheveningen gingen we ziplijnen van 60 meter hoogte dat was echt super spannend en ook echt heel erg leuk om te doen mm -hmm. daarna hebben we nog een mini roadtrip gedaan met een volkswagen busje wat ook echt onwijs gezellig was ja toen was het aan taren de beurt om een beetje gepeinigd te worden met een nieuwe piercing in haar oor en dan nu als laatste de helikoptervlucht. Dus het was echt, ja als ik, als ik het zo mag zeggen, zijn het wel echt heel veel vette dingen. Als ik er echt zo op terugkijk, dan was het echt gewoon een topzomer. Ja, dus, ja, dus we, heb... hem, we hebben hem nog kunnen redden. En ik moet zeggen dat ik deze serie wel heel erg leuk vond om te doen. Omdat het ons echt er heeft aan, ja, aan toe heeft gezet om echt dingen te ondernemen. En, en, en echt leuke dingen te gaan doen en ook echt meteen nu. En niet uitstellen. Ja, dus we zijn heel erg benieuwd wat jullie ook van deze serie vinden. En of jullie zoiets hebben van, moeten we hiermee doorgaan? Maar dan op een andere manier, want Summer Goals kan natuurlijk niet meer als het niet meer zomer is. Wij vonden het in ieder geval heel erg vet en we hopen jullie ook geïnspireerd te hebben dat jullie ook veel meer dingen gaan doen en iets minder gaan dromen. Wat het trouwens ook helemaal bij hoort en wat voor ons ook helemaal de zomer compleet heeft gehaald is dat wij deze zomer ook echt de 100.000 subscribers op YouTube hebben gehaald. Dat was echt, echt goals. Dat is echt een ultiem summer goal voor ons ook geweest. Dus uh, super bedankt daarvoor als je op ons geabonneerd bent. Ben je dat nog niet? Ja, schroom zeker niet om dat ook te doen en bij onze 100.000 K uh, plus. plus bedoel ik, uh, family te horen. En uh, ja, vergeet ook zeker niet om een duimpje omhoog te doen voor deze video als je hem weer leuk vond. En laat even een gezellige comment achter. Ja, zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei. Kijk, ligt die trouwens oh, nu inmiddels helemaal vol met sterretjes ja. Dus het, de party begint hier al. Kijk, dan ligt hij echt oh, helemaal vol. vol. Gonzalo! <laughs> een feestelijk einde.